Voor u ziet u een normale afzichtkap. Deze afzichtkap beschikt over een motor van binnen. En als u deze afzichtkap aansluit op de normale wijze, dan zou deze zijn lucht aanzuigen, door het kanaal inhalen en via een afvoer naar buiten, bijvoorbeeld de schoorsteen of een gat door de muur, de lucht wegblazen. Wat is nu een recirculatie afzuchtkap? Bij een recirculatie kiest u voor een normale afzichtkap, zoals deze waarbij u bij de motor koolstoffilters gaat plaatsen. De lucht wordt nu wederom aangezogen, door het metalen vetfilter heen gezogen en daarin gereinigd van vet en dergelijke. En vervolgens via het koolstoffilter gereinigd van de luchtjes. De lucht die nu aangeblazen wordt en door de twee filters gehaald wordt, wordt vervolgens in dezelfde ruimte teruggeblazen. U hoeft deze afzuigkap dus niet aan te sluiten op een afvoer naar buiten. En bent zodoende veel flexibeler met de plaats waar u de afzuigkap neerhangt. Houdt u er echt rekening mee dat dit een oplossing betreft. En de kwaliteit van het afzuigen minder is dan dat u direct naar buiten toe blaast. En dat u één keer in de zoveel tijd de koolstoffilters ook dient te vervangen. Meer informatie of vragen? De schouw weet